Hi, Mirjam vlogt wel, kijkers. Ik ben Mirjam, de... En wat leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe vlog. Zoals dus ik vorige week had beloofd, ga ik vandaag een roomtour doen. Nou ja, een woningtour eigenlijk. Want begin dit jaar had ik mezelf allemaal doelstellingen gesteld. Daar zat onder andere ook bij... ...dat ik mijn huis zal opknappen. Dat heb ik dus van de week een beetje gedaan. Onder andere dat wat je hier achter mij ziet. Ik heb daar twee leuke plankjes opgehangen. Uiteraard heb ik dat niet alleen gedaan, want dat kan ik niet helemaal alleen. Dus een goede vriend van mij die heeft geholpen. Die zou ik zo meteen even laten zien hoe ik dat gedaan heb en waar dat van is. Vorige week heb ik laten zien waar ik die vandaan heb. En uh, ja, nu heb ik ze in een lijstje gedaan. Ik ben toch even naar Ikea geweest. Net als vele anderen, maar ik ben op tijd gegaan. Dus ik stond wel in de rij, maar ik was zo binnen. Dat moest gewoon eventjes worden. Ik heb ook een kastje gekocht. En die ga ik zo meteen lekker in elkaar zetten. Dat kastje dat komt in de plaats van... Deze. Ja, ik ben, toen ik hier ingekomen ben, heb ik heel snel allerlei dingen bij elkaar gekocht. Dus het meeste is eigenlijk tweedehands. Op dat kleine tafeltje na en de bedbank. Want ik slaap hier ook namelijk. Dan hou ik een slaapkamertje over. Maar voor de rest is eigenlijk alles tweedehands wat je hier ziet. Maar ja, ik heb nu vast inkomen en ik moet er nog een beetje aan wennen. Dat ik dus eigenlijk ook dingen kan vernieuwen nu. En dat vind ik eigenlijk wel fijn ook. Dit is heel mooi. Ik ben er blij mee. Maar het is leuker als je het zelf uh, kan aanschaffen, vind ik. Dus ik ga nu even die doos openmaken en dan ga ik even knutselen. zijn uitgepakt. Dit zijn de spullen. Dat moet het worden. We gaan maar aan de slag. We gaan het zien. dus geworden. Ja, ik moet nog heel eventjes kijken wat ik erop wil hebben, want um, ja, het is nu een beetje karig, vind ik. En dit plantje is een beetje uh, kaal. Dus daar moet een nieuwe voor komen. Maar uh, ja, ik vind het echt super leuk. Ik heb alleen geen gesloten... Uh, ik heb alleen geen laadjes die dicht zijn of iets dergelijks. De onderste. Deze bak ga ik denk ik gewoon voor... Uh, ja, voor literatuur, voor boekjes, dingetjes, uh, kortom rommel, <laughs> maar uh, ik vind het leuk en ik vind het heel mooi passen bij dit rek. Dit rek heb ik bij de Xenos, ja, bij de Xenos vandaan met uh, dit mandje. Ze hebben daar een heleboel verschillende mandjes om eraan te hangen. En hier komen dan hele kleine flesjes in. Uh, oh, die zal ik wel even pakken. Wacht, dan laat ik het even zien. Kijk, ik heb van die kleine flesjes, die zitten ja, sap in. En die wil ik dan hier inzetten, zo. En hier wil ik dan allemaal, uh, of één klein, één bloem inzetten. Dus verschillende kleuren. Ja, oh, en dit, uh, dat ben ik. Met mijn zoon. En hier heb ik uh, lang donker haar. Lekker op vakantie was dat. Ja, daar moeten we nog maar even mee wachten. Maar uh, dit doet me ook heel goed. Gewoon lekker even dingen veranderen in huis. Ga ik nu even verder met die uh, twee lijsten. Laat ik jullie ook even zien. Voordat ik verder ga, heb ik nog wel wat tips. Van dat bouwen van dat kastje. Want er zitten van die... Uh, ja, schroefjes, ik weet niet. Ja, het zijn van doordruk dingetjes, staat hier ook, klik. Die moet je dus eerst door allebei de gaatjes heen doen, dan doorduwen, dan klikt die en dan gaat die open dan kan je hem niet meer gebruiken. Maar Ikea heeft bedacht dat je twee keer de fout in mag gaan, want ze hebben gelukkig uh, extra van deze pinnetjes erin gedaan. En dat heb ik ook precies gedaan. Twee keer de fouten in gegaan. Maar voor de rest is die super makkelijk om in elkaar te zetten. En de kat is wild. Dan gaan we nu verder met de lijstjes. Ik heb ondertussen ook nog even geluncht, want het was inmiddels ook alweer lunchtijd. Nou, hier heb ik de lijsten. Ook oh, van Ikea. <tus> ah. Nou ja... Heel eenvoudig hè, deze haal je eraf. Deze lijst hoef ik dus niet te gebruiken. Ja, het is één plaatje, maar ik ga deze wel bewaren. Soms kan ik ook dingen niet zo goed wegdoen. En uh, vergeet het plastic hier niet eraf te halen. Er zit nog een beschermlaagje omheen. Als je denkt van, hé... Hey, het is allemaal een beetje wazig. Nou, dat komt niet door je ogen. Maar dat komt door dit plastic. Dat halen we er gewoon af. Stukje haas Heb ik hier dus dat stukje canvas. Want het is geen papier. Het is echt stevig. En dit heb ik dus. Uh, dat staat op mijn vorige video. Bij sheen.com vandaan. Ja, het is echt. Ik vind het echt heel leuk. Deze gaat dus hierin. Dan leg ik hem er zo op. Deze ook. Passen en meten. En dan duw ik deze voorzichtig naar beneden. Zo. En voilà. Hij oh, hij zit... Oh, ik zeg en voilà. Kijk nou toch. Hij zit scheef. Die andere twee gingen helemaal... Perfect in één keer. Zo. Nu zit hij beter. Komt vast door de bril. Ga ik die allemaal ook even doen. En dan even voor die twee een leuk plekje zoeken. Ik ben ook maar even bij de Action geweest. Ik moest eventjes wachten in de rij buiten voordat ik naar binnen mocht. Maar het is lekker weer, dus dat was niet erg. En nu heb ik een Sheen-tas. Jawel, vol met spullen. Ik ben nu ineens dus weer helemaal into die uh, bladeren En die vind ik echt wel leuk. Kijk. Action. Die kan ik misschien leuk op dat karretje zetten. Ik weet het niet, maar uh, daar kan ik vast wel iets leuks voor bedenken. En, uh, oh, dit is om te snoepen. Wat hebben we nog meer? Batterijen. Want waar heb ik deze batterijen voor nodig? Dat ga ik jullie vertellen. Ik heb van die ledlampjes gehaald en dat deed mij leuk om dat op dat rooster te fabriceren. En dit zijn ook weer van die blaadjes. En dat komt gewoon omdat ik helemaal geen kleur verder in huis heb. Het is allemaal, was dat er, of is dat best wel wit. Nou, hoe schattig is dat? En dit wil ik dan ophangen zo aan dat bord. Niet alleen deze, want ik heb ook nog een jute-variant. We hebben twee jute-varianten, één wat dikker touw en één dunnere. Misschien dat ik zometeen nog even bloemen ga halen, want uh, ik wil daar ook bloemetjes in hebben. Ik ben nou toch bezig. En deze heb ik gehaald bij de Action. Die gaat in de gang. Uh, kind Heart, Fierce Mind, Free Spirit, die is gemaakt voor mij. En die ga ik in de gang ophangen. Zo. Wat hebben we nog meer? Oh ja. Kaarsjes. Ik vond deze kaarsjes wel leuk door de patroontjes die erop staan. Jungle. En ik denk dat ik die daar bovenop ga zetten. Een wereldbol. Die uh, momenteel een beetje van de leg is. Ik heb iets gekocht wat ik al heel lang niet gedaan heb. Ik ga bellen blazen. <laughs> dat is echt al heel lang geleden dat ik dit gedaan heb. vandaag gaan doen. Of jullie zien dat volgende week, zal ik even het volgende project laten zien. Die radiator vind ik verschrikkelijk. Het is een heel groot wit vlak en uh, ik vind het niet mooi. De achtergrond is donker en dan valt dat hele ding valt hartstikke op. Maar wat ik heb gekocht is uh, zwart mat. Spuitbus, wat ik ook hierop heb gedaan. Op deze buizen hier. Dat kan ook tegen de warmte. Dus, uh, en die ga ik op de radiator spuiten. Maar dat zien jullie de volgende keer. En uh, ik zal jullie trouwens verder meenemen door mijn huis. Met alle dingen die ik nog wil doen. Gaan jullie mee? Nou, de toilet is hier. Kijk. Net. Nou, ik zal jullie laten zien hoe het was. Uh, deze dingetjes die je hier ziet, die komen bij uh, AliExpress vandaan. Dat kan gewoon plakken. Hier is het ook niet helemaal af. Want dit, zie je, is nog niet af. Dat heb ik daar wel helemaal zwart gemaakt. Zoals je kan zien, maar daar ben ik gestapt. Daar heb ik dus ook die spuitbus voor nodig. En onlangs is dus die vloer erin gelegd. Kijk, en die drempel... Dan moet ik ook nog wat mee doen. En dan eigenlijk door heel het huis moeten er nog plintjes komen. En hier moet nog een echte mat, want er ligt nou een stuk oud tapijt waar de kat uh, zich op uitleeft hier. En hier komen dan die schilderijtjes natuurlijk. Dan komen we in deze kamer. Ja, zoals je ziet, dit is de was, strijk, droog. Nee, dit is niet de waskamer. De waska wassen doe ik in de keuken. Hobbykamer? Uh, nee, echt niet. Want strijken vind ik dus geen klap aan. Dit is de reden waarom ik in de woonkamer een slaapbank heb staan. Ik kan hier natuurlijk ook mijn bed wel neerzetten. Maar dat vind ik gewoon niet handig. Want dan moet ik altijd mijn wasrek, als ik wil drogen, in de woonkamer zetten. Dus zo kan ik het gewoon laten staan. En dan kan ik gewoon, zodra ik wat nodig heb, strijken. Nou, ik heb ook pas... Die achtergrond zo gedaan, ik denk, dat vind ik wel leuk. Geen idee waarom. Misschien dat ik dat ooit eens gebruik. Maar zo zie je hier... Oh, en deze wil ik ook nog een keer gebruiken. Die heb ik dus vorige week uitgepakt. Ik heb geen idee nog waar ik die ga doen. Komt vast nog wel goed. En dan hebben we hier diverse kasten. Met rommeltjes en ditjes en datjes. De trap zet ik even hier Oh ja, een koekjes een speelgoed. Daar. Dat is uh, allemaal uh, koek speelgoed. En dit moet dus ook allemaal een keer anders. Kijk, op. dit is nu uh, ja, dit is ook bij elkaar uh, geraapt toen de tijd. Dat zijn 1, 2, 3 verschillende kasten, terwijl je misschien een hele mooie kastenwand daarin kan zetten, toch? Oh ja, ik heb hier nog een vaste kast. Er zit ook nog van allerlei. Uh, Verder op de gang hebben we hier uh, de spiegel Hi. en hier zit mijn jas in, de jassen in en, uh, en sjaaltjes en hier zit de peun in en dingetjes. Maar zoals je ziet deze binnenkant kan ook nog wel opgeknapt worden want dit is al vanaf het begin ook. In de keuken wil ik nog heel graag de achterwand veranderen. En dat wil ik met wat er nu op de vloer ligt in de wc. Dat wil ik hier doen. Ik zal even een stukje pakken, want ik heb nog heel veel over. En dat wordt dan waarschijnlijk hier geplakt. Kijk, dat komt er dan zo uit te zien. En dat dan over de hele wand. Zo, hoop ik dat ik genoeg heb. Dit gaat helemaal lang. En daar een stukje naar beneden. En hier, Oh, daar heb ik ook heel veel zin in. Dit is echt een hele grote verandering. Dat lijkt me echt zo gaaf. Ja, schilderwerk zie ik hier ook nog. Ja, en dan hebben we nog deze hoek. Daar ben ik nog niet zo heel tevreden over. Uh, dat kan allemaal volgens mij veel mooier. Ik heb bij de buren gezien dat ze een wasmachine en een droger bovenop elkaar hebben staan. Gelukkig heb ik een wasmachine en een droger in één. Echt een aanrader als je niet veel ruimte hebt. Dat is echt heel handig. Dan hebben we nog de douche. Ja, zie ik wel. We hebben nog een douche, hoor. Die moet ook nog het een en ander aan gebeuren. Dit is volgens mij de kleinste douche die ik ooit gehad heb. Want je gaat hier de hoek om en dan sta je onder de douche. Zo <lacht> simpel. Uh, meer is het niet. Uh, de wasbak is vrij groot. Nu kan ik die natuurlijk wel kleiner maken. Maar wij wassen onze haren nog wel eens los van het douchen, zeg maar. Dus dan is een heel klein wasbakje is niet handig. Dus ik laat dit gewoon zo. Wat ik wel nog wil doen hier is iets met de tegels. In ieder geval de voegen, daar wil ik iets mee doen. En dan de tegels een andere kleur. Of iets, ook van AliExpress, iets erop plakken. Ik weet het niet. Maar ook dat wil ik aan gaan pakken. Daar wil ik iets mee doen. Misschien dat ik wel een keer een andere kraan hierop wil zetten. Nou, dat is het eigenlijk. Maar het volgende project is dus de radiator. Onder andere. En daar ga ik jullie weer mee meenemen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat het eventjes weten met een duimpje omhoog. Abonneer eventjes, zodat je dan ook de volgende project uh, niet mist, tenminste als je op het belletje klikt. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Toedals!